zo so works wie hier. Vandaag breng ik weer een kort video voor jullie over hoe om texture op uh, projecten te gebruik. Nou, hier klinkt na een lang proces, maar dit is het is eigenlijk niet gaan vinnig gaan. Um, ek gaan begin door vir jullie te wijzen. dit is hoe ons gaan like. Je gaat met klei en dan met een texture medium die texture maak wat jij dan later kan nou... Met die anti op opkikker. goed, kom ons begin. Oké, okay, om te beginnen, verf je jou. hierdie is een wat ik jullie zal zien binnenkomen. Zo met die plastic urns wat je bij Crazy Store krijgt. Crazy Store weet ik het nou special op hulle is nou 29,99. So, al wat je doet, is je van om 1 lag. Ik heb uh, Calamie's Magnolia gebruik, dit is een vreselijke lekker verf om je te werken. Hij ook, als je een beetje oploos wordt hij dikker, so hij maak van nature tekstier. Maar ek het één laag verf, jy hoef nie te bekomen dat hij die hele dan moet dek nie. Dit is maar net om die volgende laag wat je opzet iets te geven om aan vast te klauw. Nou goed. Nou gaan ons met een texture wash werk. Dit is eindelijk een poeier ik ga veel bier wijs hoe hy like. Hy, hy het zoutkristallen uh, uh, ook in. Uh, wat ik gewoon lekker doe is ik schet om lekker maar die kristallen oorals is. dan, dat is dan niet je kan je goed dan wat je doen is je een beetje van hierdie tekstuur stier en uh, bord of wat ook al want je gaat nou aanmaken. nou hier tekstuur jij kan nou baie aanmak, ek werk biekies, biekies, dan vat je jou verf. hier is ons deze Rose, ook van Calamie verf. En dan vat je nou maar, ek gooi nou maar biekie van mijn verf uit. En dan begin ek nou net so biekie van meng. Jy gaan sien, hy gaan baie klonterig raak en het lijkt amper soos een pasta wat jy maak. Wat jij dan doet is, ek spuit net beetje water bij, om om net een werkbare product te maken. Net iets wat kan werken. Dit help ook nie, jy sit te ding wat jy nader aan denk nie, hierdie is het totale gemors nie. So, hou om dat maak tot jij hou van die textiel wat hij krijgt. Moet, hij moet makkelijk kan op je kwast werken. We sal sien, hierdie een is nog van mijn bykie dik, zo so ek gaan nou nog water bij en dan ga je nou net in een mengel. Goed, dan vat je nou verkieslik maar een van jouw oude um, kwasten, maar nou nie jou nietste uh, kwast gebruik nie. Jy kan nog maar nog een beetje spijt. Dat is Dan vat je nou een ouwe uh, kwast, en jy laai hier die textuur, boeien op. Jij moet nou zorgen dat je genoeg van dit product op je kwast krijgt. Ik smeer hem lekker, dik. Als ik voel, hij is nog van mij niet lekker smeerbaar genoeg niet. Dan vat je hem maar bij. Begin jij vat en je glad kwast. Goed, dan begin jij op jouw product. En dit is niet een verf, nie, maar dat is meer een druk aksie. Als je nou nog meer poeier wil opkrijgen, kan je zo direct zo so opzet. En je kan het zo so ook doen. So nu ga jij net oorals en jij vat van jouw van die textuur En je hom, druk om lekker op. Dus so dit is meer een stippel effect. En je probeert om zoveel so als mogelijk van jou. Kristallen, kristallen ook op te krijgen. Dat maakt hem makkelijk oh, en het geeft hem lekker textuur. Zoals ik zei, als je wil meer kristallen goed opkrijgen, dan druk je dit maar zomaar in die droeve Dit ook. En dan los je om nou een kant je kan duidelijk zien die textuur wat hij al reeds heeft. Als dat is dat je voelt, maar je zoekt nog op, dan laai je maar net nog op je kwast. Zorg dat je kwast lekker textuur op is, daar En dan druk je daar net boven op. En nou los je hem niet om droog te worden. Nou Zet je om je kat, laat hij droog worden. Dan kan het 2 tot 3 uur vat. Laat hem goed droog worden. Goed. die volgende stap wat we gaan doen is om, soos je sien hier, is embellishments of versierings opgezet. Jullie is eerder klein. Nou, gaan ik vanaf jullie wijzen hoe doen jij dit en hoe makkelijk dit is om iedereen iets op te vervullen. Goed, ons gebruik gewone, wat ik net hier even in de Ons gebruik gewone dasklei. Hier heet dat die mol, wat ik wil gebruiken. Nou, jou hoef nie, hoeft niet, die mol is van silicon, zoals so jullie kan zien, hij is Jotomal bijgebouwd. Volgens mij hoeft hij niet. Hij is Jotomal bijgebouwd. Dus jij moet alsjeblieft niet. Uh, Gaan en Gaan in oh, Koek sprui En zeker goed nie is niet nodig nie. Als je dit wel gaan doen Gaan jouw verf niet klauw aan jou klaar product nie Aan jou klaar droe klei nie Want dan is daar oliebasis in Goed, zo so ik Brei om net so bikie, is niet nodig Om het verschrikkelijk hard te, kwijt te brei nie, Want ja dit is winter Dit is maar een bikie. Stijf maas, druk om maar net so paar keer. En dan wat voor mij werk is, ik maak een worm. So ek maak die worm en dan sorg ek dat die worm nou net lang genoeg is, dat hij nou kan oorals gaan. Dan begin jy om nou en jy druk om oorals nou in. laat hij nou tot die kant te gaan. So je werk om nou van die binnenkant af buitenkant toe. zodat so hij hy oorals, as jy nou ziet. Jy het hier bijvoorbeeld naar nou te min en daar te veel. Dan al wat je doen is jy doen dit. Goed. Nou ik dit so. Ek druk het maar altijd even de handpalm in. Dit gee hom een biekie meer gaan Dan gewoon naar PVC pijp Wat ik gebruik als een rollerkie. En jij begin en jy rol hom. So jy rol hom nou maar net uit. Net om hom een meer plat te krijgen. En dan wat ik begin doen is van die binnenkant af, buitenkant doen. Probeer ik niet mijn buitenlijn te krijgen. So, hier werkt baaien makkelijk. Zoals ik zeg, je om nou niet dat hij mooi jouw buitenlijn schrijft. Je zal sien als hy nou hy zou baaien ongelijk nog, maar dat maakt nie niet zo. Ons gaan nou werk. Jy Je werkom zo so af. Het vat tijd om hier perfect te krijgen, maar mijn punt is het handen werk denk dat niet voor de staan perfect te weten. Nou kan je weer een keer platrol plat rol en weer uitwerk. Dit wat nou hier in die middel was, wat te veel is. Nou, volgende stap. Ik vat zo so mijn een palet knife. En dan ga ik en het trek om af. Zodat ik een gelijker oppervlakte krijg. Wat het makkelijker maakt als je plakt. plak. Goed. Dan bij de laatste stap. Ik spuit een beetje met water en ik viel hem niet. is maar net om hem lekker glad te krijgen. En dan kan je nu ook zien waar is daar nou nog. Waar is dat nou niet helemaal op je rand. Lekker is niet. En dan wat ik doe. Nou gaan we hem een Nou Een is makkelijk omdat dit een silicon mold, mold is. al wat je begint doen is je begint om beetje. Ik druk om niet. En soos daar wat jy nu kan zien, hij gaat een beetje om uit te komen. Druk je hem maar nu net zo so, en je begint hom hem nou maar net zo so, een druk, dat hij die kanten wegkom. Dan flip ik hem oor, en dan zal je zien daar begin jij om dan een rol. Als hij breekt dus niet die eind van die wereld niet. jy kan die stukje kan jy bijsit als je wil. Ek hoor niet, want dit maakt niet een groot verschil niet maar ze willen toch wijs hoe om is wat ook afgebreek het, en dat ook nie die beste uitgekomen het nie om hulle te doen, sai so rood ons om okay, en daar is hy nou klaar, nou is ene keer wat jullie gezien hebt, wat daar afgebreek het, al wat ek nou doen, is ek haal hom uit Ik vat hom so en na daar waar hy gebreek het en nou kan ik hem niet daar vastdruk. Ik kan dan nou met een dikke water gaan en hom net smeer. Dat hij nou niet daar lekker en komt. Maar daar zijn Goed. En, en dan, als hij niet wil saamwerk nie, dan maak we hom nou maar net daar mooi. Niemand gaan weet, hoe hij die ding rare gelijk nie. So nou vat jy, hierdie ding is nou nat. Dus wat hierdie uh, uh, uh, Klei verschrikkelijk lekker maak Is omdat jij nie hoeft te seconden. Jij kan om nou vat En soos ek hier Ik ga nu net, laat ons nou nie daai goed betjoinks niet. Nou gaan jij in je plaas om waar jy hem graag sal wil sit So ek gaan hom nou so sit En ik ga hom nou laat ik wil nou weer, hij moet een beetje die toe gaan, Zo, so nou leeg jij om so, Wat lekker is, is nou kan je om buig, Want omdat je een ronde ding het, dat je nu niet een steven bezigheid in is. So jy jij om naar nou so, En dan, ik gebruik zomaar alleen glue, Maar de enige houtgom kan ik dan ook doen. Ik kan nu die voetstuk afvallen, ik denk het gewoon makkelijker voor mijn werk. Goed, nou ga ik. En, kom ons maak niet zo so, dat die dan nou nie rol, terwijl ik werk niet. Dan wat je nou doen, is, je vat hier, en jy begin om vast te Jy begin nou met jouw gom, Ek doe hem so in, dan smeren ik om nog, Laat hy in die hoeken ingaan, En so plak jij dan nou hierdie julle ding vast. Ek gaan nou net stuk stik veel wijs hoe komt doen. jij gaat hem nou niet absoluut rooster, waar jij je om wil plak, plak je vorm en dan kan jij nou gaan in oorlog waar jij de die krille kan jy ook nou nog verder vastplakken. Hier is hoe ek te doen, Ik zie niet dat is die perfecte manier nie, maar dit is wat voor mij werkt. en dan nou hierdie laaste krol, die krilliekie, nou gaan ek hom nou so vast het. nou kan je die krulletje manipuleren. so je hoef nou nie recht uit te wees, soos wat hy dalk was op die, jy vat hom nou so, en oor hier, druk jy voor om nou plat, je zorgt dat hij oor als geplak is. Wat je ook kan doen is voor je hem opzet smeren. Je dan met gom en doen het dan. Um, wat ook al werk, dan doen je hem zo so, plak hem vast en dan om zeker te maken hij houdt altijd. Je kan hem nou zo so leen om droog te worden. Je zal sien zien hier is wat hierin is al reeds droog. Als hij spierwet is, dan is hij droog. Sowieso zullen zien het hij nog in grijsere zit Goed. Oké, okay, nou komen we ons bij die hoe om die anti-glaze te doen. Nou, so, anti-glaze is maar amper afgewaterde manier van verf dat je een glaze in, waar die verf langer laat like nat blijven. Nou, wat je doet is anti glijs krijg je in twee kleren. Je krijgt smoky glaze, wat meer grijs. Ondertoe het, hierdie is die anti-glyse, hij is meer een bruinigere gekleur. Nou, jy kan baie gassiek gaan en het baie donker maken, of jy kan dit licht doen. Afhankelijk waarvan jy jou. Jy moet natuurlijk uh, tippen van een uh, lapje wat nie wollekjes afgeen en baie. Dan wat je doen is, nou begin jij, en vooral op jou embellishments of op je versierings druk je dit in alle groeven in. Je doet hem zo so en dan probeer je jouw skade wees inwerk. Dus so jij druk nou en soos wat jij drukt, begin jij dan nou in jij veeg af ook. Als goed voor jou voelt dit is te donker, dan vat je jouw spuitbotteltje, je smeer spuit en je vier af. zo so, als wat het ook voor jou voel, dat is te donker, kan je nog smeren. Spijt in afje. En zo so kan je dan nou gaan en je doet hier jullie ding. Jij kan zelfs als je voelt dat is te donker druk om komt een zo'n so piekje water. druk om droog En dan begin jij. En je maak je zelfs zijn dat hij klaar baie lichter als wat hij. Zo, so hier is nou afhangend van hoe hoe jij dit willen of dit werkt of niet. Dan viel je ook niet af. En dan ga je nou om jouw jelle product of je project. En je druk om naar nou alles waar hij donker is en waar je een dank lichter wil, hee, of. Delen wat te donker is, kan je altijd bij dan met wat je boe op dan weer een verf met gewone brush, draaibrushing doen. So dan doen jij dit, anders haal maar die voetstuk op af. En dan gaan jij. nou zullen jylle zien. hier het ik al begin met draaibrushing brushing Nou baie mense sêf ik weet niet om te draaien nie, nu. Dit is baie baie makkelijk. Al wat jij doet, ik kan niet hierin uit, Biggi ja. wat te veel wit. Na mys, en, um, nou wat jij doet met drybrushing, ik gebruik zometeen so een salakwas. En dan wat ik gewoonlijk doe is ik skip mijn verf goed. Laat het in jouw deksel dan kan je nou, dan kan jy nou daar druk, en Dan op jouw lapje. En al wat je doen, is je maakt draai bewegen, zo so daai. jij kan nou gaan en jij kan nou absoluut niet Draaibrush waar je hem draai Gedraaibrush brash Als hij veel detail plekken te donker is, kan je hem lichter maken. Als hij te licht is, maak je hem donker. met die, zo so jiri is absoluut een van die goed van wat ook al jouw smaak is. Um, als jij wil de Jotemal-luchtgeef, dan doe jij die Bright Als jij hou van die donker, antiek gevoel, dan los je hem net zo. So en dan, Je kan oerals. Kan je nou net weer ingaan, en in je hom, Vat en je vje af. Oké, okay, en dan, kom eens maar naar die voetstek op. Die voetstukke is nou niet beest. Gemaakt, ge goed niet, maar dat waar. goed Nou, Dus, jullie drie wat ik gedaan heb, zal je zien: niet je geniet zelfde uitkom niet dus wat jullie goed lekker maken. Is elke keer wat je moet gaan, anders te lijken. Ik heb het toch nog mensen iets eens en elke like anders te Hier kan je zien is die drybrushing gedoen weer met de ander kleer. Dit is met orchid gedoen, wat meer een groenerige kleer is. Zo so kan je dit mengen en je kan zelfs van jou gildingspaste vat in de oor smeer. So afhangend waarvan die persoon nou wie je dit wil maak, is dis hoe jij dit doet, dus hoe jy die tekstierpoei gebruikt en hoe jy dit kan, iets, iets goedkoops kan maak en iets wat baie mooi vertoont. Jullie ek dit te help julle een bykie met die texture ding. Um, Kijk uit voor mijn volgende video, gaan ek wees hoe om texture met gewone verf te doen. Hoop julle een lekker dag. Bye bye.